So why do we need another food system and another agriculture system? Because this one was never meant to be. It has destroyed already 75% of the biodiversity, 75% of the water, 75% of the soils. And it is responsible for 40% of all greenhouse gas emissions, which is leading to climate change. So it's the biggest contributor to climate instability. But after destroying so much, it only provides 25% of the food. So it uses up 75% of the planet to provide 25% of the food. 75% food comes from small farms using only 25% of the land. Most of the poor people in the world are farmers and that's that's kind that's a shame actually. So what we need is to find alternatives for those people to actually be able to produce and be self self-sufficient or, or food secure. Olivia Schutter is here. Agroecology is common sense. It is looking at nature, trying to understand how it works, how the complementarities exist between plants, trees and animals, and reconstituting at the level of the farm these very complementarities that exist in nature between the different components of natural systems. There are many studies across all regions that show that large uh, farms that, that work um, um, in, in large monocropping schemes are not um, as productive per, per surface of land. The confusion comes from the fact that we calculate output um, by looking at one single commodity that le these large farms uh, deliver. And yes, they are productive at one good, one single thing, but small farms combine different outputs and they are much more efficient in the way they use the resources. When you have uh, crops together, you see that one plus one is more than two, right? With forests, with agroforestry, actually one plus one can be three or four. En als je een diverse farm hebt, dan wordt het economisch more economisch economically. Maar ook, trees can also be habitat voor natural enemies om pests te controleren. Trees kunnen ook een part van de nutrient cycling. Ze uh, nutrients from very, very deep layers in de soil en brengen ze them to de and En als de fall, they fertilize the ze de crops. voor so de Dus all those interactions zijn belangrijk. Dat zijn de kinds of interacties die we willen in organic farming. We zijn een biologisch bedrijf. En we proberen eigenlijk beyond organic te gaan. Dus we proberen steeds meer uh, ja, agro, zo agro -ecolo ecologisch mogelijk te werken. En uh, zoals ik al eerder zei, hebben we heel veel verschillende soorten dieren. En uh, ja, sommige van die diersoorten kunnen inderdaad heel goed samenwerken. Bijvoorbeeld een stuk land waar tien koeien kunnen grazen, kunnen ook tien koeien en vijf schapen grazen. Zonder dat dat problemen oplevert. Uh, dat is niet het enige multifunctionele. We doen ook nog heel veel dingen naast voedselproductie. We hebben een uh, winkel waar we spullen in verkopen. We maken ook onbewerkte producten in zeg maar, kaas. We doen naar natuurbeheer, we doen naar energieopwekking, we doen naar recreatie en educatie. En dan kan ik nog een tijdje doorgaan, maar dat is zeg maar, beknopt wat onze boerderij is. Wij socialiseren productieprocessen. Wij socialiseren distributieprocessen. Wij socialiseren ook verwerkingsprocessen, daar zijn we ook mee bezig. Hoe kunnen we dat samen met de mensen doen om die prijs omlaag te krijgen? En daar hebben wij dus moderne meentes voor opgezet. En meentes zijn in feite gemeenschappelijk gebruikte goederen, in ons geval grond, die mensen kunnen gebruiken. in ruil voor dat ze voor mijn winkel telen. En van de opbrengst daarvan krijgen ze ook weer de helft. Dus het is een win-win, waarbij mensen dus op een hele leuke manier gebruik kunnen maken van grond. Van gratis compost, gratis organische mest. En dus een hele leuke eigen tuin hebben, maar ook nog eens keer voor mijn winkel En dat maakt voor mij de arbeidskosten veel lager, waardoor ik kan overleven als kleinschalig bedrijf. Ja, mensen worden inderdaad echt co en dat, is dan, dat gaat dan eigenlijk verder als uh, jaren achter elkaar een aandeel van de, in de oogst nemen. Uh, ze komen ook zelf met allemaal dingen aandragen, dus bijvoorbeeld een, uh, een klant... Uh, ja, er worden ook meer kennissen trouwens, maar die, uh, die is zelf in zijn eigen straat begonnen met vragen aan buren van Goh, willen jullie soms uh, kaas en vlees afnemen van die leuke boerderij buiten verwachting? Nou en die neemt uh, elke week neemt nu uh, vlees en kaas mee voor zijn buren. Zo merk je dat je eigenlijk heel veel meer terugkrijgt dan alleen maar iemand die iets bij ons koopt. Ze helpen echt mee om de, om de boerderij te dragen als het ware. Er moet als eerste een ander Europees landbouwbeleid komen. Het landbouwbeleid wat er nu is, dat dwingt boeren uit hun bedrijf. Ze stoppen niet voor niets over boeren in Europa. Want kleinschalige productie die loont niet meer. Het is heel belangrijk dat er dus een beleid komt waarbij bescherming is. Vooral marktbescherming tegen import. Er bestonden en er bestaan instrumenten om de markten van landbouwproducten te reguleren. Met internationale afspraken, in het verleden zijn die er ook geweest, maar die zijn onder de invloed van de neoliberale orkaan die we beleefd hebben, zijn die afgeschaft. Die zijn opnieuw terug in te voeren in aangepaste vorm, zodat er stabiliteit in voedselprijzen wereldwijd is. Overschotten worden vermeden en boeren weer eenvoudig van de opbrengst van hun producten kunnen leven in plaats van met de subsidies van nu. De subsidies die er uh, nu in Europa toe leiden dat we nog steeds overschotten dumpen in de, uh, in de markten elders in de wereld. De strategie is dat we ons als boeren meer op ons boerenbelang organiseren. Coalities proberen te sluiten met, met uh, andere delen van de samenleving. En ons uh, onafhankelijk van agrarische industrie en agrarische exportbelangen opstellen. De grote structuren van uh, uh, verdragen en uh, dat soort dingen, die zijn op een heel hoog abstract niveau. En dat zijn mammoetdenkers die heel moeilijk in beweging te krijgen zijn. Maar de kracht van uh, gewoon alle mensen die er zijn, uh, dat is enorm. Daarom zijn we hier, 800 mensen in Wageningen Universiteit, dat is toch geweldig? Food is the place, seed is the place. Where we have to reclaim our democracy and rescue the totalitarianism that is being put in place. It'll happen bit by bit. And before we know it, we won't be able to make changes. We have a short window of time to reclaim both our bread and our freedom. <laughs>